De ChristenUnie vindt het belangrijk dat Buntschoten een financieel gezonde gemeente is. Maar tegelijkertijd willen we ook investeren in de toekomst van ons dorp. Dat deden we en dat doen we nog steeds met mooie projecten. Zoals nieuwe scholen, Renges Wetering, de Zuiderzeehaven, Scala Medica. En tegelijkertijd investeren we ook in zorg en in hulpverlening. We staan er financieel heel goed voor. Investeren en tegelijkertijd een gezonde gemeente zijn, dat kan dus samengaan. Als we het op een verstandige manier doen. Dat hebben we in het verleden gedaan en dat willen we ook in de toekomst blijven doen. Wilt u dat ook? Stem dan 16 maart op de ChristenUnie.